Zo, welkom terug in Rummelo. We zijn weer in 1900, we kijken naar de Gouden Karper, hier zo. De afgelopen weken zit te werken aan de mogelijkheid om ook echt door de tijd te reizen. Dus we zitten hier in 1900, als ik al zei. Boven kun je het jaartal zien. Maar het is nu mogelijk om met een groter dan en kleiner dan toetsen door de tijd te gaan reizen. Dus als ik hier op de knop ga drukken, dan moet er... Ja, dan gaat... We zitten nu in 1902. Dan zien we dat in 1903 er een verandering plaatsvindt, dat de, de luifel die er was vervangen is door een, een kleine vanda. En zo kunnen we door Hummelo lopen en zo ook zien hoe Hummelo in de loop der jaren ver verandert. Zoals hier zo de Dorpsstraat ingaan, we gaan even iets sneller. Hebben we hebben hier zo links het huis van Tering, volgens mij is dat in 1912 verbouwd. En is het verpand gekomen zoals er nu de spart erin zit. En zo kunnen we ook in 1913 gaan rondlopen door de tijd. En kunnen we nu in plaats van de oude winkel de nieuwe winkel van binnen gaan bekijken. Er is nog niet zoveel te zien maar er is een deel van de inrichting. Maar ook de rest van de straat. Die ver verandert in de loop der tijden. Dus we hebben hier nu naar uh, Zalvassink. In 1923 is dat gesloopt uh, en vervangen door het huis, huidige gebouw. En zo zie je, we zitten ondertussen al in 1941. En ook hier zo links de kapper, die heeft een groot raam tegenwoordig. Dus ja, dat zie je allemaal veranderen. Ook verderop in de dorpstraat is al nou een en ander gewijzigd. In 1941 was het grote boerderij de hoek al vervangen door een wat kleiner dubbelpunthuis. Recht voor ons zien we het huis van Greven. Maar de meeste veranderingen zullen we zien in de Keppelseweg. En daar zijn er een aantal modellen bijgekomen die ik al op de plank had liggen, maar nog nooit een plekje had kunnen geven. Want ze waren niet beschikbaar in 1940. Die zijn ongeveer gebouwd in 1925 en dat zien we wel als we terugreizen in de tijd want zullen we 25, poept, weer zien dat ze verdwijnen. Dus zo kunnen we nu niet alleen voor en achteruit en links en rechts door het dorp lopen, maar ook in de vierde dimensie tijd nu gaan rondkijken in het dorp en zien hoe het dorp er in verschillende jaren eruit zag. En we zijn weer terug in 1900. wel.